De verwarming hebben we op zandbal gezet zodat het een beetje uithouden is. Ja. Is het wel ja, lekker we. achterin? Nee. De een zegt ik ga slapen, de ander zegt nee, is het niet lekker. Nee. Oh, Zag <totstuk> jullie ja, dat? Loopt, je loopt. Je loopt. Loopt. Ja, waar kunnen we zo stoppen dan? Ja. Koud. Ja. Oh. je oh. Even mijn haren kammen. is baal. Volgens mij ik kan ik het beter even doen. We moeten allemaal even onze haren kammen. Ja, ik kan jullie. Kijk daar maar aan. is geen iets met haar? Ik kan het niet meer. Kijk. Op het. met een <de> puntjes beginnen. Pet. <laughs> 100.000. <laughs> Echt? Ja, je hebt goed. 100.000. Nee. Oh, nee, nee. <laughs> oh my god. Ik zeg 100.000. Als ik zegt 1 miljoen. En nou is de muziek niet eens aan. In mijn gedachten wel. Moet je een importante. Oh. Hoi, kortstabletten. Anders dan is mijn hele dag verpest. Oh, wil er even in hoor. <lacht> Oké, okay, doei. <Doors>. Doei. Doei. Oké, nu gaat hij weer dicht. Voorbij met de pret. Gaat hij weer op. Te koud, jongens. Oh. Nou, zijn nou. we er klaar voor? Hoe deed jij? Euro. Yes! Ik vind het echt leuk, ik vind het echt leuk! Nou jongens, we zijn er. We zijn er. We zijn er. Schade Deutsch. Oh, kijk hoe Amine zit. Oh, heb een beetje koekje Oh ja, oh die, kom je, die gaat mee. Nou, we liepen langs deze auto en wat zei Amine? Erik de auto. Erik auto. Ik wil aanraken. Ik wil het voelen. Ik wil aanraken. Wanneer je geen A4 papier hebt en het maar doet op fotopapier. Hopelijk uh, wordt hij geaccepteerd, maar ik denk het steelt niet. Oké, okay, dus Amine wordt herkend. Maar deze mensen die zijn dus dol. Dus ze zijn het allemaal aan het vertalen. Oh, ja. <laughs> nou, ik heb mijn hamburger al op. Maar het was niet veel waar. Nou, terwijl we net gegeten hebben, gaan we even vliegen op onze buik. En ik wil nog super graag in die bom stammen. Ik vind het echt leuk. Next stop. Oh, hier gaan we dus als volgende in en ik moet fucking voor in maar ik vind het niet ik erg wil ik me met... i want to be oh, a to ah valt nog mee lekker smaakjes pin hier al mijn calorieën kijk dat schattig Oh, ja. Dank niet in. Nou, ik heb dus een slush puppy met aardbei, kers en een drolletje poep van cola. Kijk. <laughs> <laughs> drolletje poep. Poep emoji. Shit, like looks like shit. <laughs> Thank you Movie Park. See you next time. Thank you for sponsoring this beautiful day. Dat, oh, dat is eng! Maar Dat is eng! Nou, op de terugweg, bijna thuis. Kijk, hier je al die poep op het raam. Wow, is niet normaal. Het gaat ook niet eens af. Nee. Aangekoemte Jongens, dit is gewoon niet normaal. Nou. Kijk één mijn haar. Wat is dit? Ja, ik kom door de wind. Dit is gewoon van de wind. We zijn weer thuis. Jij Zij gaat praten. Entschede. We zijn weer terug in Entschede. Na een hele leuke gezellige dag met z'n allen. Ja. Maar ik ben echt kapot Die nou. reageren niet eens. Ja. We oh ja, zijn was super gezellig. Zelf. Ik ben ja. super gezellig. Ja, veel te veel gegeten weer. Trouwens over eten, uh, willen jullie even een zakje chips van mij laten? Gezellig. Ja. Maar uh, die ene die beertjes. Ja. Beertjes. Keuze Ook ja. nog keuze. Teddy zit. Ook nog voorkeur. Nou ja. wij hebben nog eten ja, achter die ik mee. Hier. Oké. Okay. Oh ja, sorry, mijn haakjes. Doei! Bedankt allemaal weer voor het kijken. Vergeet niet te liken en te subscriben. En dan zien we jullie de volgende keer. So. Bye bye! Bye bye! Bye beetjes! Sorry dat we ook één keertje doen. <laughs> ik hou hier normaal echt niet van, maar ik moest het gewoon even één keertje doen.